Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Sven, Sven Langeberg en ik ga even het verschil laten zien tussen alle verschillende zwarte zwart-witte afdrukken die er mogelijk zijn. Uh, want hier krijg ik een hoop vragen over. Wat is wat nou? En waarom is het een nou zoveel prijziger dan het ander? En wat krijg je daarvoor terug? Dit is een standaard matglansfoto afgedrukt bij de kruisvat. Het is een beetje een blauwe gloed. Hij is zwart daar valt niks over te zeggen maar hij glimt een beetje en als je heel kritisch bent en heel heel heel goed gaat kijken dan zie je eigenlijk gewoon alsof hij gewoon uit een inkjetprinter printer is gekomen er zitten wat wat strepen op van een, afstandje zie je er... bent zo. van een afstandje zie je er niks van hartstikke mooi zeker als het ingelijst is hij, hij glimt toch al een beetje maar er is gewoon verschil en het verschil is best wel groot dit is eventjes, dit heb je waarschijnlijk thuis ook, gewoon een foto van de kruidvatten van de HEMA. Dit is even ons eikpunt op het moment. Hier heb ik een wat dikker kartonnen artpapier, noemen ze het. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Uh, wat textuur in. De textuur is mooi. De textuur is super. Het lijkt wel een, uh, een schilderij, een canvas. En hij is ook al een heel wat zwarter, donkerder dan die foto hieronder. Nou, dan is er natuurlijk nog meer. Achter mij had je hem al zien staan. Een canvas. Zwart-wit canvas. 80x120. Even kijken of ik het hier passend krijg, zo. Een haartje minder zwart dan die art afdruk die ik heb. Het nadeel, en dat komt enkel en alleen uh, vanwege het feit dat het op een, een doek is gespannen, is als je uh, een hele schuine kijkhoek naar het canvas kijkt, dus Zoals jullie nu doen. Op een gegeven moment is dan alles wat zwart is, lijkt onbedrukt, waardoor dat je een rare reflectie krijgt. Dit is wel gaaf. Dit is echt, dit is wel diep zwart. Je kan onspiegeld plexiglas krijgen, dat is deze duidelijk niet. Nou zie je ook al goed dat de, de originele, de, de kruidvatprint waar zeg we begonnen zijn, die, is, uh, die heeft gewoon een blauwe gloed. Deze is zwarter, het plexiglas is wel echt, zet je hem vol in de schijnwerpers. Dan zie je die schijnwerpers ook terug. Maar goed, je kan het ontspiegeld bestellen, dan is dat effect niet helemaal weg, maar wel een heel stuk minder. Dan hebben we als laatste, mijn persoonlijk favoriet, Fine Art. Fine Art is gewoon echt het meest zwarte wat je ooit zal zien. Dit is een Fine Art print, daar ben ik zelf heel blij mee. Dit heeft ook een textuur. ik zou je graag de reflectie laten zien, maar die is er gewoon niet. Hij reflecteert niets ik hem naast het plexiglas hou, dan zie je het verschil in reflectie. Super mooi spul. Het is zwaar cartoon, het wordt geperst op papier. Als ik mensen iets cadeau geef, krijgen ze ook een fine art print cadeau. Want dit, dit, dit herken je gewoon niet. Dit, dit zie je nergens anders terug. Super, super mat zwart. Ik heb hier nog een hele grote afdruk achter me staan. Dit is het meest zwarte gedrukte wat ik ooit heb gezien. Maar dat komt doordat die. Nul reflectie heeft, waardoor dat echt al het licht wordt gewoon weggezogen. Je kan hier een schijnwerper opzetten en hij blijft door en door zwart. Nou, dat was mijn uh, hele korte toelichting. Super bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, je weet me te vinden. Je zit waarschijnlijk op mijn, uh, mijn YouTube of mijn Facebook of mijn Insta of mijn website. Stuur me gerust een berichtje. Die beantwoord ik altijd heel graag. Ik vind het eigenlijk ook heel leuk om een berichtje te krijgen. Dankjewel. Doei.